Welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag gaan we een hele mooie kiefer weer doen van deze Smartwatch. Ik ga hem even aanzetten. Nou, dat was lekker snel, natuurlijk. Zoals je ziet, hier heb je de interface. En dit is eigenlijk de originele interface. Ja, het heeft geen zin om verbinding te maken. Even weg. Weg. Oh nee, dat kan natuurlijk niet. Ja, vind je het gek dat de verbinding is beslukt? Oké, okay, goed. Nou, je zag dus heel wat te gebruiken als interface. Nou, het is natuurlijk donderdag. Kijk, je hebt hier een dialo, of dan kan je mee bellen. Als we daar op klikken, dan kan je telefoonnummers intoetsen en dan bellen. Werkt echt, ik heb het heel erg vaak gebruikt. Oh. Ik heb het heel erg vaak gebruikt. Eh, uh, sms werkt ook goed, de telefoonboek ook. Die ga ik nou niet openen, want er staan mijn bestanden nog in. Ik ga hem trouwens wel alles verwijderen naar deze video, maar goed. Kijk, je hebt natuurlijk ook Bluetooth, kijk zichtbaarheid, nieuw apparaat opvragen, oftewel, dan kan je hem gewoon verbinden met je telefoon. Hartstikke nice. En, euh, nou, laten we gewoon even gaan naar de volgende. Kijk, je hebt een camera. Zie. Ik ga daar nou niet mezelf filmen natuurlijk. moet ik alleen maar even de knopje vinden. Oké, okay, goed zo. Nou, dus de camera. Je hebt muziek. Ik denk niet dat hij het nu doet. Ja, leeg zegt hij. Ja, dat klopt wel. Uh, hier kan je foto's zien. Dat is van andere mensen. Ja, dat was eigenlijk wel, kijk je kan hier ook gewoon 1 plus 1 doen en dat is 2, even scherp stellen dat is jongen stel, ja dat is 2 en, en dan klik je daar en dan heb je hier bijvoorbeeld je kalender en zo stopwatch, uh, stappenteller, slaapmonitor uh, dat je het niet verliest. Wereldklok. Energiestand. Bestand. WhatsApp staat er allemaal op. Wouter staat er ook op. Twitter. Facebook. Kortom, ik kan hier bijna alles mee. Kijk, je hebt ook zo'n leuke interface. Als je erop klikt, dan verandert hij bijvoorbeeld naar die uh, toren. Ach, iets brug. Denk ik. Maar goed, het is nu natuurlijk donderdag. De tijd doet er niet toe. Goed, dus wil ja, je dit prachtig mooie dingetje winnen? Hij is echt heel erg mooi. Moet wel even dus zeggen, werkt alleen op, uh, op, zeg maar, telefoons. Waar Android op zit, dus voor iPhone is het niet echt een optie. Maar je kan dit ding ook hartstikke goed gewoon gebruiken zonder een telefoon. Je kan er gewoon de simkaart in doen en zo. Ik zal het wel eventjes laten zien. Zo. Je klikt gewoon die achterkant eraf. Ik weet dat jullie het nu even niet kunnen zien. Zo. Kijk. Je klikt gewoon de achterkant eraf. Dan zie je zeg maar... Dat is zeg maar de trillmotor. Hieronder zit de speaker. En dan heb je... Als je, die onder, als je dat ding eruit haalt. Die batterij. Gewoon een normale batterij. Dan heb je hier... Natuurlijk de printplaat. Zo. Die SD-kaart haal ik er trouwens wel uit. Dus die krijg ik er helaas niet bij. Ja, jammer hè. Want kijk, hier kan je dus een telefoonkaart instoppen. En hier dus, zoals ik je een SD-kaart. Hartstikke mooi, natuurlijk. Kijk, dan moet je gewoon eventjes... Ik weet niet welke kant op. Nou, kijk, zo. En dan moet je... Ja, hoe kan ik het filmen? Kijk, dan... Kijk, dan klik je hem zo open en dan doe je je kaart erin. En dan... Doe je weer zo en dan klik je hem weer dicht. Hallo. Maar goed, dus zo simpel is dat. Um, um, ja. Dan ga ik even die batterij er weer in doen en die kapte er weer op. Ja, zo zit hij goed. Hij klikt er gewoon weer terug op, dus dat is hartstikke mooi. Nou Goed. Dus, wil jij dit super coole, super gaaf, super vette horloge winnen? Ik laten we even opstarten. Die echt super snel opstart. Ja, nu moet je wel weer opnieuw de tijd invoeren. Maar goed, heb maar niet tijd. Want zeg maar, als hij een verbinding maakt met je telefoon of zoiets. Dan, ja, dat doet hij dan gelijk. En trouwens, hij werkt wel op iPhone. Alleen dan kan je geen berichten ontvangen of zeg maar ermee bellen. Nou, je, zeg maar, je kan altijd bellen als er een simkaart in zit. Maar ja. Je kan er niet mee bellen als je zeg maar, wordt gebeld op je telefoon. Maar goed. Wil je dit super coole, super vette horloge winnen? Waar iedereen jaloers op zou zijn. <coughs> Dan moet ik eerst de 50 abonnees halen. De 50 abonnees. Dan ga ik deze weggeven. <coughs> Uh, per mag mogen ook tijdelijke uh, abonnees zijn, dus ze hoeven niet voor altijd geabonneerd te zijn of zo. <coughs> <coughs> gewoon zodra ik, de, zodra ik ongeveer 55 abonnees heb, dan ga ik een nieuwe video. Nee, zet gewoon onder deze video waarom jij zo graag deze smartwatch wil winnen. En dan, als we de 50 niet 50.000, dat is wel heel erg, heel heel heel erg veel. Maar als we de 50 abonnees hebben, de 50 abonnees, dan, uh, dan is deze niet langer meer van mij. Ik zal wel even de doos pakken. Dan zie ik jullie zo. Kijk, ik heb de doos nog. Hij is een beetje verschrompeld en niet meer zo mooi. Maar ik heb hem nog wel. Zo, ik heb hem eventjes in, een, uh, in zijn doosje teruggedaan. En kijk, dan open je hem even. Dat gaat fout. Ik, ik, ik haal hem er wel even af. En dan zie ik jullie wel weer. Zo. Hij er zit erin. Hij gaat nog aan nog steeds. <tiek> het is trouwens de V8. Dit uh, Het is de Smartwatch V8. Heel goed merk vind ik zelf. Het is echt een super leuk horloge. Dus uh, Wil je deze nou willen? Like en subscribe dan natuurlijk. En bij de 50.000 abonnees. Blijf, zeg ik het alweer hè? En bij de 50 abonnees. Is deze van degene die momenteel. Tijdens de 50 abonnees. Ja. Uh, uh, uh, yeah. Dus als ik de 50 abonnees heb gehaald, dan. Ja. Uh, uh, yeah. En ik zie een leuke reactie. Zeg maar, je moet zeg maar een reactie schrijven van waarom je per se dat wil. En uh, ja, je kan het volgens mij op, op internet. Dus dan kan je ook nog gewenst mijn video's kijken op dat ding. Ik ga niet waarom dat ze willen. Maar het kan volgens mij wel. Um, dus, wil je dit ding winnen? Like en subscribe dan natuurlijk. En um, ik kan niet echt goed uit mijn woorden. Ik heb ook geen tekst of zo. Maar goed. <laughs> Ik wou weer zeggen voor je dit ding nou winnen. Maar goed. Dus. Zeg in, de, in deze. Onder deze video. Waarom je deze smartphone zo graag wil winnen. En misschien komt hij bij. Als ik de 50.000. Als ik de 50 abonnees heb. Wel jouw kant op. Dan neem ik even contact met je op. Maar goed. Tot de volgende video. bij me dat zo. Later.